Kim, waar zijn we bijna? We zijn bijna bij het Zwolle. We zijn aangekomen bij Zwolle. En ja, ik heb er weer zin in. En het belangrijkste van heel de dag, Jeroen Dubbeldam komt springen. Woehoe. Klein, beetje donkerder dan buiten Maar dat geeft niet Ze zijn nu al bezig met springen En ik ben onderweg naar de Go Social het stand Dat hoor je waarschijnlijk altijd we al bezig de site. En hier is onze hele mooie show. We hebben gisteren ook al een meet and greet Hier nou. Gebruik Nu komt hij hier. Gezellig. Ik heb even gezwaaid. Ik even lijf. Oh, ben hij Mauday. loopt niet meer door. Kijk. Zijn bij Mandee lijf. Hun hebben koffie. Ik heb thee. Um, de rest van de crew van Hart voor Paarden, die is aan het eten. Dus daar hebben we ook niet zoveel aan. We hebben uh, snoep. Een van, koek en van, van Kim. En ja, we hebben van alles nog wat. En we hebben touw. Ja. Uh, ik moest in mijn eentje filmen tot Madele en Joyce het aan het doen zijn. we zijn de touwen aan het maken. Madele en ik hebben dezelfde maat. We hebben 5 meter los touw. We hebben nog een 5 meter roze touw. We hebben deze kantjes. Ja, ik zal wat, zo kun je het zien. Nou, die hebben we een beetje... Het is vandaag, welke dag? Het is vandaag woensdag. Vandaag komt Zaressa, Danielle van en natuurlijk Kims paardenwereld. Nou ja, die hoort ook bij ons, dus hard voor paarden. En uh, mijn moeder vindt dat ik niet te genieten ben en dat ik dat moet zeggen. En dat uh, ja, mijn moeder het niet meer trekt. Je bent gewoon heel erg lastig. Dat heb ik altijd Echt, nee, nee. Je blijft. Maar roepen hoe zenuwachtig je bent en dat je er zoveel zin in hebt. En de hele tijd wil je allemaal dingen die je helemaal niet kunnen. Ja. Dat is. En. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar de meisje toe. We gaan de paard op de wij zetten. Ja. En. Ja. Ik heb er zin in. Nee. Zo, ik heb Tess oh, heel veel te doen gegeven, alle YouTube's zijn uh, onderweg, dus dan is het handig <laughs> om Tess een beetje aan het werk te zetten, want anders word ik helemaal gek. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed hoor. Dus Daniëlle komt er zo meteen aan, dan gaan we Saressa even van het station halen en dan gaan wij aan de slag. Kijk dan, uberschattig dit, is gewoon lief. Ik ga even verplechten. Kijk. Nee. Oké, okay, dit vind ik zelfs een soort spannend. Kijk, die bonnie springen jongens. Wauw, je kan in de B starten. Soms dan ineens... ...is het lek boven. En dan springen ze dus gewoon 70 centimeter. Het is donderdagochtend en jawel, ze zijn er nog. Oh, ja, geslapen. ze hebben geslapen. Kijk. Ze maakt heel veel herrie. Oh, ze. Maar um, ze hebben dus bij ons geslapen. Wat uh, vrij hilarisch was en waar Sarissa in ieder geval allerlei beelden van heeft. Ik wat minder. ik denk, veel in pyjama's misschien niet. Maar dat doen ze gewoon. Uh, wij niet. Maar we zijn nu bij... <laughs> dat geeft niks. We zijn nu bij de Applejack. En we gaan een video opnemen voor Montar. Dus dat is heel erg gaaf. En... Um, ja, dat gaan we maar doen en daar zie je later dan. Uh, dus Montar, um, wij helpen hier aan mee. Um, je kan ons mailen. <laughs> uh, based on a true story, uh, Montar. <laughs> Oké, okay, we gaan een uh, video opnemen. Uh, die heeft hele andere kleuren. Ja, hoe komt het? Ja, hier hebben we de Mark 2. Ja. Oh, ja. Nou, ze zijn aan het discussiëren over onze camera. Kijk, hier heb ik even snel klaargezet. waarmee cubbies een make-up video opnemen ook... baby lips collectie ja ik heb er heel veel uh, hier liggen de spullen van ja uh, yeah. we hebben allemaal een spiegeltje kijk wacht hier is die van mij maar die is omgevallen uh, daar zijn ze aan het ja uh, yeah. we hebben ook zo'n hele grote lamp tot die beauty wij doen met teksten. Dit moet het ongeveer worden. Nee, maar, we maar wij ook niet. Maar we gaan het plan Ja, Dat was echt ja. niet. Ja. Waar ja. Ga ja. We ja. gaan we doen? Oké, weet je wat? En we gaan de video van Monta opnemen. Een unboxing. Maar daar maken we dus iets grappigs van. Kijk, wacht. Nee, er staat niet iets. Staat. War de shows te verlopen. Nee, laat het gewoon staan. We ja, moet ja, moeten maar mee, lieve. Schapper moeten de Nee, Wanneer ja, moet ik binnenkomen, Larena? Uh, nou, ja, Larena hoeft niet, je komt gewoon Zal aanlouken. ik ook Kijk, even kijken? Hij draait. En misschien kunnen we dan beginnen zoals Lutte. Ja, beginnen. ik kom het helemaal goed. Oké. Okay. Ja. Hoi en leuk dat je kijkt. <lacht> <lacht> <lacht> okay. moet dan mee, Oké. Okay. Zal ik beginnen dan anders? Juist. Ja, ja, goed. Goed. Ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Um, ik ben vandaag met. Tessa en Maatje. En we gaan... Um, zo, we hebben make-up dingen opgenomen. We gaan nu verder met Montar. En um, uh, mij ziet het ook wel een beetje... Ja. Kijk. Ze zijn alvast aan het kijken van wat voor montar. heb ik nou mijn uh, pas? Hey. Oh, die, die heb ik van de horse. Maar zo is wat uh, meer voor mij. Ik ben die gewoon van ik die flesjes. Zeg je als ik iets moet doen? Nou, ze zijn even helemaal in de montar. Dus ik ga weer even naar de make-up toe. Zo zoals jullie zagen, nou, misschien hebben we gezien, heb ik een hele baby lips collectie. Ja, gewoon. Cool. Zo. Het staat ook weer. En hey dat Maar we gaan nu naar boven doen, want het is echt een dubbing. Volgens mij moet denken, ik dingen gaan passen en Oh, de ja, andere kant. Wat ja. goed van jou, Nienke. Jij snapt het al. Jij bent een echte YouTuber, hè? Maar de, de, de... Waarom is Nienke een echte YouTuber? Deze doe ik alvast hier, want oh, die wil ik zo aan. Ja. Ja. Hallo. Ik weet dat ik een paar keer heb gezegd ik ga naar morgen. Doe maar zo. Nou, um, ik mag er niet naar kijken, want we moeten weer verrast zijn. Als ik hem ook nog kijken, want weet je hoe leuk dat is. Echt gewoon heel leuk. Oh, dan gaan we gewoon even bij de dekjes kijken. Deze is best cool. Allemaal roze. Weet je wat dat een nadeel is bij ponies? Ja, ponies die passen niet zoveel. Dus nee. ja, het is een hele dekjes, alleen is het dan maar de vraag of het past. Oh, we dan gaan we een shoplog maken. We gaan een shoplog maken. Dan mogen we kleding passen? Ja! Yeah. Yes. Zo, de shoplog zit erop. Christine helpt nog even met opruimen. De meisjes zijn zich weer in hun gewone kleding aan het hijsen. En dan mogen we zo naar huis. Ja, ja. Oké, okay, we zijn klaar met de montard-dingen. En echt... Heel erg bedankt. Applejack. Want wij hebben nu hier echt plezier gehad. Dat dus wil je gewoon weten. Oké, okay, ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Dit kwam we vandaag achter. Maar Daan, Tania of Milo, die hangt in de Applejack. Hallo Daan. Oké, okay, we zitten nog geen. Twee seconden in de auto en waar zijn we? We zijn bij de McDonalds. Dus daar zijn we heel blij mee. Ciao! We zijn hier de ons. Um, ik het alleen nog altijd een beetje lang voordat we klaar zijn. Kijk. Zie je, daar staan ze. En wat zit ik hier te doen? Een tafeltje we zitten Natuurlijk, waarom niet? En mensen krijgen maar rara. Dus als ik stop maar... Volgens mij een half uurtje, een uurtje later... We zitten vol! De shit!